Welkom bij Wiskunde in 5 minuten. Deze keer in Wiskunde in 5 minuten, wortels op de rekenmachine. Voor school heb je een rekenmachine en de kans is heel groot dat je een Texas Instruments of een Casio hebt. Laat je rekenmachine er niet bij of heb je een ander merk rekenmachine, dan werkt deze vrijwel zeker hetzelfde als een van deze twee merken. Met een rekenmachine kun je wortel trekken. Dit gaat op de verschillende rekenmachines soms net even anders. Ik ga jullie daarom laten zien hoe je op de verschillende soorten rekenmachines kunt wortel trekken. Je denkt misschien wortel trekken, dat kunnen we toch al? Inderdaad, in sommige gevallen kun je uit het hoofd wortel trekken. Zo is de wortel van 25 gelijk aan 5, want 5 keer 5 is 25. De wortel van 64 is 8. Want 8 keer 8 is 64. Maar hoe zit het dan met de wortel van 5? Ook anders gezegd, welk getal keer zichzelf is 5? Oké, okay, dat wordt lastig. Tijd om de rekenmachine erbij te pakken. We starten met de Casio. Wanneer we de knopjes bekijken, zien we daar een knopje met daarop een wortelteken. Met dit knopje is het mogelijk een wortel in te voeren op de rekenmachine. Laten we die wortel 25, waarvan we weten dat de uitkomst 5 moet zijn, laten we die eens proberen. We drukken op het knopje met het wortelteken en we vullen 25 in. Vervolgens drukken we op het knopje met het is-teken en zien daar, we krijgen als uitkomst 5. Laten we die wortel 5 maar eens proberen. We toetsen in wortel 5 is. Hé, hey, wat is dat? Is het antwoord wortel 5? Maar wat nu? Om de wortel nu als decimaal getal, of zoals mijn leerlingen zeggen, een comma getal op het scherm te krijgen, moeten we nog één knopje intoetsen. En dat is het knopje met daarop de letters S en D, met daartussen een pijltje. Wanneer we op het knopje drukken, krijgen we 2.2360 enzovoort. We hebben dus wortel 5 is 2,2. 2, 3, 6, 0 enzovoort. Wanneer we wortel 5 afronden op 2 decimalen krijgen we... ...het getal na de 3 is een 6, dus de 3 wordt een 4. We krijgen 2,24. Wanneer we hebben afgerond mogen we het is-teken niet meer gebruiken. In plaats van het is-teken gebruiken we een soort van golfjes-is-teken. Gaan we naar de rekenmachine van Texas Instruments. Deze rekenmachine werkt net even anders. De meeste knopjes op de rekenmachine hebben twee functies. De eerste functie staat op het knopje zelf en de tweede functie staat boven het knopje. De eerste functie krijg je door op het knopje te drukken. Maar hoe krijg je dan die tweede functie? Om de tweede functie van een knopje te gebruiken heb je de knop second, wat tweede betekent, nodig. Het is de groene knop aan de linkerkant onder het schermpje met daarop 2nd. Als je dit knopje indrukt, vertel je de rekenmachine dat je de tweede functie van een knopje wilt gebruiken. Om te kunnen worteltrekken, hebben we de tweede functie nodig van een knopje. Zie jij wel knopje? Inderdaad, het is het knopje met daarop x kwadraat. De eerste functie van het knopje is kwadrateren, maar boven het knopje zien we een wortelteken staan. De tweede functie is dus worteltrekken. Wanneer we nu de wortel van 5 willen berekenen, toetsen we eerst second in en vervolgens gaan we naar het knopje x-kwadraat. We gebruiken nu dus de wortel die boven het knopje staat, want we hebben een second knop ingetoetst. Vervolgens gaan we naar 5 en om het antwoord te krijgen drukken we op de enter toets. Nu krijgen we, net als bij de Casio, wortel 5 is wortel 5. Ook nu moeten we om het decimale getal te krijgen nog een knopje indrukken. Het is het knopje direct boven de enterknop. We drukken op het knopje met de twee pijltjes en we zien dat wortel 5 gelijk is aan 2,236 enzovoort. En uiteraard is dit afgerond 2,24. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Heb je nog vragen en of opmerkingen?